En als je nou s'avonds nog lekker even tv gaat kijken met je kind, kun je ervoor kiezen om op de bank te gaan zitten of op de stoel te gaan zitten. Maar ook daar kun je ervoor kiezen om gewoon lekker op de grond te gaan zitten. En uh, ik weet zeker als jij op de grond gaat zitten, dat je kind lekker bij je kruipt. Ook op de grond. Dus dat is ook een makkelijke manier om uh, tijdens het tv kijken, zonder eigenlijk enige moeite ervoor te hoeven doen, meer te kunnen aarden. En je kind ook weer meer zelfvertrouwen, meer stevigheid te bieden.